Mijn naam is Rianne van der Berg, ik ben directeur van GGD IJsseland. Ik denk dat jullie wel begrijpen dat de medewerkers van de GGD al weken, bijna maanden, heel erg druk zijn om met elkaar werkzaamheden te doen om het coronavirus te bestrijden. Er wordt ontzettend hard gewerkt, veel inzet, heel veel betrokkenheid en daar ben ik natuurlijk als directeur ontzettend dankbaar voor. Prachtig dat wij als waardering voor onze medewerkers een, een bloemenkistje hebben mogen laten thuis bezorgen. Medewerkers waren er ontzettend blij mee. Ik heb heel veel uh, mooie reacties gehad. En wat daarnaast ook heel, uh, heel leuk is, is dat dat gebeurd is in samenwerking. In samenwerking door een aantal andere partijen, zoals de bloemist, maar ook de transporteur. Degene die heeft ingepakt. Nou, ik denk dat dat een mooi teken is van samen gaan we de strijd aan tegen corona. Bedankt medewerkers van de GGD, maar ook bedankt alle andere medewerkers van andere organisaties. Voor dit mooie gebaar.